Ik zou heel graag willen dat mensen uit die loopgraven komen en gezamenlijk die ondernemersgeest die er toch in Nederland is en het, en het goed weten te combineren van verschillende uh, vernieuwingen in verschillende sectoren, eigenlijk tot uh, volwassendom uh, gaan uh, maken. Ik begin met te zeggen dat ik het echt fantastisch vind dat mensen met dit soort creatieve ideeën allemaal aankomen. Dat, dat die enorme enthousiasme, heel veel dingen op tafel liggen en dan moet je toch gaan kiezen. En is een jury is ervoor om te kiezen. Dus dat doet soms wel pijn. Je ziet heel veel dingen op papier, hè? Dikke, dikke pakketten van businessplannen. Wat gewoon het, altijd het leuke blijft is dat je de ondernemers achter het verhaal hoort, wat ze hebben doorgemaakt... ...en op welke manier ze uiteindelijk tot het concept gekomen zijn. Trial and error blijft altijd fascinerend. Wat ik vooral gezien heb is dat er ontzettend veel ondernemerschap is. En ik ben heel benieuwd straks wie er gaat winnen, want dat zal een ontzettend moeilijke klus nog voor ons worden. Er is één product dat ik net heb gegeten, dat is de kaviar uit de zee, uh, die ik echt ontzettend lekker vond. En dat is niet per se dat ik nou nu ga zeggen dat het het beste idee is, want er zitten ook allemaal vraagtekens, maar ik was wel echt heel erg verrast van het product. Ik heb nu wel een stuk of vier uh, ideeën waarvan ik denk van, nou wauw, dat is echt... Uh, en wat is dan dat wauw? Uh, dat het uh, vernieuwend is, dat het echt uh, straks goed op schaalbaar is, dat het uh, impact uh, gaat hebben... Um, nou ja, en dat er gewoon een goed team achter zit. Als ik kijk naar mijn sector, de tuinbouwsector, en ik kijk naar de landbouw in algemene zin, en ik kijk naar de voedselvraagstukken in de wereld, zeg ik ja, maar dat is wel prachtig om dat nu te gaan doen. En ze zijn al zo ver, ze hebben zo goede ideeën. Ze kunnen het al vermarkten. En dan denk ik van ja, dat is toch iets wat hartstikke mooi is. Wat ik wel heel interessant vind is die Seaforce, uh, dus die verstuiving. Omdat het toch wel een potentieel heeft, en dat, wat ik net al een beetje wil, ik wil vooral ook wat de impact buiten Flevoland is en dat ja sommige concepten kan je daar denk ik snel uit uitdragen en voor ons bank staat gewoon belangrijk om bepaalde problematieken ook in andere landen gewoon op een kost manier op te kunnen pakken. Interessant concept. Seaforce Agri. Politech in de kast Nolien Vito Ik ben ontzettend blij dat we doorzetten de volgende ronde, maar we zijn er nog niet. Maar we gaan er hard aan werken. Ik had het wel verwacht, ja. En dat, dat zeg ik niet uit arrogantie, maar ik denk dat we een heel mooi concept hebben dat ook echt heel goed aansluit bij waar ze naar op zoek zijn binnen de Floriade Challenge. En Seagreeuw zeewier en zeewier. Ja, super lekker. Maar ik vind ook dat we gewoon zeewier moeten gebruiken. En niet alleen omdat het duurzaam is. Maar ook, heb ik later pas ontdekt, in 2012 2013 toen ik er zelf mee ging werken... ...dat het ook gewoon onwijs gezond is. Het is echt een toevoeging. Het maakt het eten beter. En het is niet een, we moeten naar een alternatief. Nee, we mogen het ontdekken. Ik heb gewoon niets goeds. Daar draait het om.